Wat ik denk ik het leukste vind aan het nieuwe seizoen, is dat Pip eindelijk een vriendje krijgt. Heb je misschien zin om uh, vanavond iets af te spreken? Naar de bioscoop ofzo? Hé, hey, Pippi! Wat doe jij hier? Gewoon even kijken waar je werkt. Hmm. Hallo. Hoi. Ik ben Pips moeder. Jeroen. En dat is voor haar natuurlijk heel leuk, aangezien ze in het vorige seizoenen alleen maar achter Danny aanging. En uh, nou ja, die liefde kwam natuurlijk niet terug. Dus nu eindelijk komt het terug bij haar. En uh, dat vind ik wel, wel denk ik, het leukste aan dit seizoen. Het leukste aan het nieuwe seizoen vind ik dat er. Wel weer heel veel reuring is en uh, verschillende dingen gebeuren bij... Alle, alle families hebben hun eigen... Dat, de ontwikkeling zit er weer heel erg in. Dat vind ik heel tof. Uh, waar ik het meest naar uitkijk is... Uh... Is de scène waarin we met heel veel mensen uit de serie samen zijn. Dat komt niet heel veel voor, helaas. Uh, en als het dan wel gebeurt, is dat echt heel leuk. Want sommige acteurs zie ik bijna niet. Dus uh, ja, als ik zelf naar de serie kijk, dan zie ik ze.